Welkom bij Wocast Onversnede Conversaties. Ik ben Shadroov, oprichter en host van deze podcast. Elke twee weken voer ik een gesprek met een expert, filosoof, onderzoeker, politicus of ervaringsdeskundige over een onderwerp dat ons bezighoudt in een samenleving. Maar in plaats van kant-en-klare antwoorden en narratieven te presenteren, zet ik het hele gesprek online. Op die manier kun je je eigen mening vormen ten aanzichte van een onderwerp of iemands standpunt. We zien namelijk te weinig mensen live denken... en we zien te weinig mensen het met elkaar oneens zijn... zonder elkaar onderuit proberen te halen. En we doen alsof complexe vraagstukken... eenduidige en simpele antwoorden hebben. Daarom neem ik in deze podcast samen met mijn gasten... de tijd om ongeschripte en ongeknipte gesprekken te voeren... waar we de verdieping zoeken die nodig is. Dit is een onafhankelijke podcast... mede mogelijk gemaakt door mijn supporters. Waarvoor heel veel dank. Als deze format je interesse gewekt heeft... Klik dan op de like knop, subscribe knop, volg knop of wat voor andere knop dan ook. Dat ervoor zorgt dat je op de hoogte blijft van nieuwe gesprekken op de platform waarop je dit kijkt of luistert. Voor nu veel luisterplezier. Oh en voor degenen die dit kijken op YouTube. Jullie gaan hopelijk zo meteen twee knoppen hier zien. Eentje is de video die jou volgens het algoritme zo lang mogelijk op de platform gaat houden. Dus voorzichtig als je daarop klikt. Maar voordat je ook maar iets doet, klik eerst op deze knop. Zodat ook jij op de hoogte blijft van nieuwe gesprekken zoals deze.